Mevrouw, ja. koopzondag. Uh, ja, wat vindt u daarvan? Nou, helemaal top, invoeren die handel. Uh, waarom? Ja. Waarom? Nou, wij vervelen ons vaak. Nou, vaak. Nu mooi naar een eind voor rijden. En in het kader van het milieu ja. kunnen de winkels beter hier openen. Dan hoeft ook niet de auto te pakken om weg te gaan. Precies, ook dat. En je bent als gezin samen. We zijn allebei vrij. Dan kan je eens een keer gezellig als gezin winkelen? 10 juni gaat u stemmen? Ik ga stemmen. Nou, in eerste instantie uh, vind ik het voor het personeel wat moet werken op zondag. Ben ik tegen. Dat is nergens voor nodig, vind ik. Zaterdag is de tijd genoeg om boodschappen te doen. Ook voor mensen die moeten werken, waarschijnlijk. Dus s avonds zijn de winkels ook wat langer los, dus het is helemaal niet nodig. Ten tweede vind ik het wel heel erg lekker rustig op zondag. Dat er geen winkels open zijn. Ja, ik hou al van een heel rustig dorp. Gaat u stemmen? Ja, nou, wel. Maar ga ik wel stemmen? Ja, ik woon hier dus ik ga stemmen. En ik woon ook nog aan de Dorpstraat. Dus ik merk het ook meteen als er uh, op zondag winkels open zijn. Dat vind ik gewoon niet prettig. Wat zou u ervan vinden als er koopzondagen komen? Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, ja? heel gezellig. Dat is een beetje leven in de brouwerij. U komt hier vandaan? Ik kom hier niet vandaan. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. En hoe woont u woont hier nu? En ik woon in Lunteren okay. sinds een jaar of tien. Okay. En ik vind prima, maar zondags is het hier. Uh, zo uitgestorven, ik kan er niet aan wennen, geen sport, dit niet, dat niet, nee. Ik uh, ben helemaal voor. Gaat u stemmen? Ja. Mevrouw, de koopzondag, uh, 10 juli mag u nu uit het uh, Ja, wat vindt u van de koopzondag? Nou, voor mij hoeft het niet hoor. Waarom niet? Nou, ik zou zeggen hou ze lekker gesloten, de hele week kunnen ze de boodschappen doen en laten de mensen lekker gaan fietsen of met de kinderen wat gaan doen of iets, of niks, gewoon gezellig. Maar dat op zondag je kunt de hele week de boodschappen halen, nee, ik vind het voor mij hoeft het niet. 10 juni kunt u naar het stembureau, gaat u dat ook doen? Dat ligt er aan, of ik kan ja of nee? Misschien wel, dan wel ja, als het kan. Dan ga ik dan de stem ja. Dus uh, ik vind het uh, prima, als de zondags dicht zijn, zijn ze altijd zo geweest en ik vind het lekker. Ja? Oké. Okay. Bedankt. Dag. Doe maar daar, daar. Nee? En Ze denkt, dat is een raar ding. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Van vroeger mocht je niet fietsen. En, en nu fietst iedereen, want dan moesten ook naar mijn grootouders altijd lopend. Dus dit komt straks ook wel, dat iedereen dat winkels overgaan. volgens mij, over een paar jaar. En het maakt u nu eigenlijk niet zo heel veel uit, maar u denkt dat het eigenlijk Ik niet meer te stoppen is? Ik niet, maar dat moet ieder voor zich weten. Oké, okay, nou bedankt. Ja, tot de Mevrouw, de koopzondag. Binnenkort mag de gemeente Ede stemmen over de koopzondag. Wat, wat vindt u ervan? Ik ben het niet mee eens. Ik zou zeggen, geen mensen... Leuke andere dingen op zondag, het, uh, het zij uh, op, er, op allerlei gebied. Maar uh, geen winkels open? Voor mij mogen ze dicht blijven, ja. Ik geloof niet dat er veel aan u over is. Oké, okay, dank u wel. Okay. 10 ja. juni, uh, ja, kunt u gaan stemmen over de koopzondag? Wat vindt u ervan? Ik vind het helemaal prima. Ik ga stemmen. U gaat stemmen en u vindt ja. het prima? Ja. Waarom vindt u het prima? Ja, omdat Mark Hoogsta is iets nodig, dan ga je naar uh, dit is kopen in de winkel. Ja. Nou, klinkt makkelijk, bedankt. Ja, heel bedankt. Meneer, de koopzondag, wat vindt u ervan? Helemaal geweldig. Dus? Koopzondag, ik ben ervoor. Had ik dit morgen kunnen doen in plaats van op een vrije zaterdag. Ik weet het op een vrije zondag kunnen doen. Dus Fug, u hè? gaat naar de stembureau op 10 juni? Absoluut. Voor, voorstander, open, alle winkels open. Geld ja. verdienen. Nederland wordt het geld verdienen, economisch gaat zo slecht. Iedere dag open, 7 dagen per week, het liefst 24 uur. Maar dat kan helaas niet, maar houd het maar gewoon op zondag, perfect. Ik vind het fijn dat ik de gelegenheid heb om hier even mijn zegje te doen over de koopzondag. En ik denk dat heel veel in inwoners en ondernemers in Luntre het met elkaar eens zijn, wij willen geen koopzondag. En ik denk ook dat dat niet zo snel zal gebeuren. In Ede en omliggende dorpen was er op zondag tot op heden? Ook een vredig en rustige sfeer. door de jaren heen zijn er meer andere denkenden naar Ede gekomen En ze komen uit de Randstad en op luide, voor ongelijk te verwijtende toon eisen ze dat de winkels open moeten gaan op zondag om net als in vorige steden te kunnen winkelen. Bij de grote winkelketen staan ze te popelen om de deur open te doen, maar de bedrijfsleiders moeten dan werken en ze ra anders raken ze hun baan kwijt. En als ik denk aan de kleine zelfstandige ondernemer die al keihard zes dagen in de week werkt voor hem en zijn medewerkers, is de zondag als vrije dag brood nodig om tot rust te komen. Overigens ook heel goed bedacht door onze schepper. Maar ja, de meeste detailisten. Ze komen hier uit deze streek. Ze zijn autochtone mensen. Ze zijn hier geboren en getogen. En andere ondernemers, grootwinkelbedrijven, die lokken dan wel de klanten van die kleine detailisten. En dat vind ik oneerlijke concurrentie. Muziek.